In de vorige missies heb je zelfs synthetische media laten maken door een computer. Text, audio, foto's en video's die gemaakt of bewerkt zijn met behulp van kunstmatige intelligentie. Je zag dat je daar een heleboel leuke en grappige dingen mee kunt doen. Maar deze synthetische media wordt ook wel gebruikt om dingen anders te laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Er zijn talloze nepvideo's of deepfakes op het internet te vinden. Van presidenten en bekende of invloedrijke mensen. Ze worden gebruikt om mensen onbewust te beïnvloeden. En dit heeft vaak een voordeel voor degene die de media op internet plaatst. En omdat computers met kunstmatige intelligentie zo goed en snel zijn geworden bij het maken van synthetische media, komen er elke dag zoveel nieuwe nepberichten bij dat het voor ons onmogelijk is om deze allemaal te verwijderen. Maar er zijn ook voordelen. Pak zo meteen dit werkblad er maar eens bij. Geef eerst jouw mening bij de quiz en bedenk dan een paar handige of creatieve oplossingen waar je synthetische media voor zou kunnen gebruiken. Je zag al het Star Wars voorbeeld, maar ook in bijvoorbeeld de film Top Gun wordt gebruik gemaakt van een synthetische stem van Val Kilmer, die door een ingrijpende operatie zijn stem is kwijtgeraakt. Dus zet de video op pauze en ga aan de slag. Succes! Gelukt? Ik ben erg benieuwd welke oplossingen jij hebt bedacht. Een paar mogelijkheden die al bestaan zijn bijvoorbeeld de deepfakes in films, deepfakes van acteurs en hun stem. Maar deepfakes kunnen de wereld ook toegankelijker maken. Boeken kunnen supersnel ingesproken of uitgebeeld worden, zodat ze toegankelijk worden voor mensen waarvoor deze in papieren vorm niet toegankelijk zijn. Of kunstmatige intelligentie die gebruikt wordt voor herkenning en synthetische spraak om objecten, mensen en de wereld te beschrijven, aan mensen met een visuele beperking. Maar ook bij kunst. Een museum in Florida maakte een deepfake van de schilder Dali. Bezoekers konden zo tijdens de expositie met de schilder Ik ben zelf praten: Salvador Felipe Jacinto Dali en Domenech. And I am back. Een deepfake kan ook omgekeerd worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het helpen van mensenrechtenactivisten en journalisten om anoniem te blijven in dictatoriale regimes. Kortom, deepfakes bieden een mogelijkheid om een positieve impact op ons leven te hebben. Leuk dat je hebt meegedaan en tot een volgende missie.